Wij zijn PreZero. Wij werken aan een samenleving die steeds minder grondstoffen nodig heeft. Want wat als het lukt om de aarde niet langer uit te putten? Wat als er echt iets verandert in de wereld? Laten we die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero.